Het teamgevoel bij de afdeling Letsel binnen mij is super gezellig, super informeel. Mensen vragen altijd wie je weekend is geweest. Uiteraard vragen dat ook altijd hun. En dat teamgevoel komt ook heel duidelijk naar voren bij het samenwerken. Onze ons werk hebben we heel veel persoonlijk contact. Ook met heel veel andere partijen om samen tot ons zo goed mogelijk regeling te komen voor het slachtoffer. En dat maakt ons werk ook echt ontzettend dankbaar. Gelukkig bestaat er ook altijd ruimte om hier op de afdeling samen te overleggen. Op de letselafdeling zijn er veel mogelijkheden om door te groeien. Met iedere medewerker worden ontwikkelafspraken gemaakt en die worden ook vastgelegd. Daarnaast is er de mogelijkheid om je kennis te delen met collega's en ook kennis op te doen van je collega's. Bij MOVMA krijg je de vrijheid om zelf de invulling te geven aan je werk. Zodat je het op de manier kan doen die je zelf heel fijn vindt. Dan kan hij zowel hier op kantoor als thuis We worden er heel goed gefaciliteerd om thuis te werken. Ben jij de volgende die bij ons op de koffie komt?